Nou, de goede huelen uh, uh, door de naties. Daarmee kunnen zij dan uh, het doel waar zij voor uh, werken, zoals bijvoorbeeld uh, het Wereld Natuurfonds Fonds, voor allemaal dieren. En denk je dat die blijven bestaan? Uh, ja, ik denk wel dat ze blijven bestaan. Want problemen zullen niet zo snel de wereld uit gaan. Zo werkt dat niet. Uh, maar ik denk niet dat ze zo groot blijven als ze nu. De wereld is zo veranderd. Dat uh, die klassieke goede doelen en die, die organisaties die erbij horen, ja, dat zijn toch min of meer bedrijven geworden, kun je bijna zeggen. Ze krijgen wel geld nog steeds van de overheid of van, uh, van hun leden. Maar ja, ze doen hele andere dingen. Ze zitten ook te investeren samen met bedrijven in het produceren van cacao op, op, op een goede manier. He, ze doen dus heel veel andere activiteiten dan mensen helpen. Die tijd is een beetje voorbij. Over een halve generatie is Afrika een belangrijk ontwikkeld gebied. En gaat daar enorme markt ontstaan. Dus de tijd van we gaan allemaal iets geven is dan voorbij. Maar er blijft een onderlaag die het altijd moeilijk heeft. En die zal zeker bediend worden door mensen die geld en middelen hebben. Ik denk dat mensen dat de regering minder gaat betalen. Ik denk dat, vooral dat ze dan moeten beginnen met producten en diensten. Als ze niet afhangen van andere mensen, moet ze um, ook uh, zelf um, een manier om geld te, te verdienen. Ja, je... Er is geld zat, dat is het probleem. Alleen het is, de vraag is waar zit dat geld en wat doen diegenen ermee die over dat, dat geld beschikken. En dan denk ik dat uh, de goede doelen in die zin nog wel uh, eventjes blijven bestaan, want die grote bedrijven blijven geld houden. Je hebt helemaal gelijk, overheid gaat verminderen. De overheid denkt ook van nou, er is goed geld, er, ergens anders, laat dat maar van bedrijven komen. Nou, dat, blijft, dat zal gaan gebeuren. Maar die goede doelen van die bedrijven, dat zie je bij de Bill Melinda Gates Foundation, die worden wel steeds meer aangewend voor echte goede projecten. Dus het is niet zo dat ze maar geld maar weggeven omdat ze het zo goed willen doen. Het is wel voor projecten die bijvoorbeeld onderwijs stimuleren of... Um, Malaria de wereld uit willen helpen, dat is een nuttige projecten.